Hoi, ik ben Lema. Ik studeer biomedische technologie aan de Hogeschool van Amsterdam. En vandaag neem ik een dagje mee en ga gelijk de meest gestelde vragen beantwoorden. Nou, ik studeer hiervoor nog bergtuigbouwkundige, maar ik vond het iets te technisch en ik twijfelde tussen biomedische technologie of geneeskunde. Uiteindelijk heb ik voor BMT gekozen omdat het en de techniek en de gezondheid combineert. Nou, dat vond ik wel eens leuk. En na deze opleiding kon ik nog alle kanten op. Nou, ik heb een college, dus ik ga vandoor, pak mijn fiets en ik ga naar school toe. Nou, het was tien minuten fietsen, maar ik ben op school aangekomen. Kijk, we zijn de klasgenoten. Nou, je hebt ongeveer zes werkcolleges per week. En bij zo'n werkcollege krijg je eerst een uur uitleg van een docent. En vervolgens krijg je veertig minuten tijd om aan de opdracht te werken samen met je groepje. Dit is mijn werkgroepje. Elke week komen wij bij elkaar om te werken als project. En dit is mijn docent Tom, hij legt even wat uit. Verder heb je ook nog een halve dag per week een practicum. Dat kan zowel in het lab zijn of bij het elektrotechnische werkplaats. Het kost best wel veel tijd, de voorbereiding van de werkcolleges en de practica. En al, al ben ik ongeveer zo'n 30 uur per week mee bezig. Het leukste vak vind ik anatomie en fysiologie. Ik vind het namelijk super interessant hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En de opdrachten die zijn allemaal verschillend. En dat was super leuk. Wat ik een lastig vak vond was in het tweede blok kregen calculus en statistieken. Calculus kan je vergelijken met wiskunde B en statistiek met wiskunde A. Ik vond op de middelbare school al statistiek best wel lastig, want het was veel te lezen. En ik ben zelf meer van de formules, dus meer van de calculus. In het eerste jaar heb je per blok één project, dus vier projecten per jaar. Nou, het hangt samen met alle vakken die je dan op het blok hebt. Uh, Meestal zit je met drie of vier studenten en je wordt door de docent ingedeeld. Het leukste project was in het eerste blok. We moesten een elektronische sensor ontwikkelen. Nou, daar hadden we een valsensor van gemaakt. En die signaleerde dat iemand uit bed dreigt te vallen. Ja, in een groepje werken was het best wel even wennen. Ik kom zelf van de haven af en ja, iedereen komt met verschillende persoonlijkheden. Dat botste wel eens tijdens het samenwerken in zo'n groepje. Maar volgens mij hebben we uiteindelijk best een mooie product afgeleverd. En het was ontzettend leerzaam. Nou, ik heb een vraag op mijn project en hier is de docentenkamer. En daar is mijn docent. Hoi Arlene. Ik heb wiskunde B op de HAVO gedaan. In het begin kwam best wel wiskunde voorbij die ik al had gehad. Alleen in de tweede helft van het jaar was het al eventjes anders. Ik moest namelijk flink aan de bak. Gelukkig biedt de opleiding wel bijlessen aan die je kan volgen. Nou, als je gewoon bijhoudt vind ik persoonlijk goed te doen. Heb je nou geen wiskunde B op de HAVO niveau, dan raad de opleiding wel aan om een bijspraakurs te volgen voordat je een de opleiding begint. Ik weet nog niet echt wat ik wil gaan doen, maar gelukkig is de opleiding super breed, dus ik kan nog alle kanten op. Uh, ja, je kunt in een ziekenhuis werken, je kan een eigen ontwerplap beginnen of een app ontwikkelen. Je kan met techbedrijven werken aan de medische innovaties. Ik zie mezelf niet echt in het lab staan, maar ik vind neurowetenschap echt mega interessant. Dus misschien dat ik daar wel een master in ga doen. Ja, zeker. Ik moet natuurlijk wel hard werken. School is een fulltime job. Tijdens de toetsweek is het nog drukker, maar gelukkig heb ik gewoon tijd voor andere leuke dingen. We speel van klein van piano. vind ik heel fijn om te ontspannen. En verder geef ik bijna zijn moeder bij Elke week gaan we met klasgenoten de kroeg in. Super gezellig. Nou, de dag zit erop en nu gaan we samen al even wat drinken. Toch jongens? Yeah. Zat jouw vragen er niet bij? Geen zorgen, je kunt je vragen ook op onze Instagram stellen. At van Amsterdam, underscore tech.